Ja, wij vinden dat wezenlijk belangrijk om te delen, a, omdat we uh, trots zijn op wat we doen, um, maar ook omdat wij uh, vinden dat wij iets terug te geven hebben aan de maatschappij. Uh, wetenschap wordt gefund door maatschappelijk geld en we willen graag teruggeven aan de maatschappij wat wij daarmee doen en wat dat zeg maar, oplevert. Een van de locaties die deze dag is opengesteld is het VR Lab. Deze ruimte is ingericht om onderzoek te kunnen doen door de werkelijkheid hierna te bootsen.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 Er komt zo op het scherm de taal opdracht. Okay. Ja. Dus als het in een moeilijkere uh, omgeving is en moeilijker te rijden, dan gebruik je andere zinnen dan in een makkelijkere omgeving. En die connectie proberen we hier te meten. Okay. Op een andere locatie wordt de afdeling Language and Development gepresenteerd.